Een hatchback met de ruimte van een SUV, aangenaam. Dit is een compleet nieuwe Citroën C4. De elegante en dynamische designelementen maken hem tot de eye catcher in zijn segment. De nieuwe C4 is comfortabeler dan ooit en hij beschikt over high-tech features. Binnenkort staat hij bij ons. Ebenpark Amersfoort in de showroom klaar voor een comfortabele testdrive. Benieuwd geworden? Bekijkt u nu alvast de sneak peek van de nieuwe Citroën C4. Hallo, mijn naam is Peter en dit is de nieuwe Citroën C4. Dit compleet nieuwe model markeert een belangrijke stap in het design van Citroën. Door de elegante en dynamische designelementen van een hatchback te combineren met dat van de kenmerken van een SUV. Dit maakt de Citroën C4 tot een unieke verschijning in het segment Aflopende daklijn en het vloeiende silhouet zijn een knipoog naar de iconische modellen van ons merk. Het nieuwe familiegezicht is duidelijk herkenbaar aan de V-vormige signatuur van de LED verlichting, die standaard is aan de voor- en achterzijde. De nieuwe C4 is een van de langste in zijn segment en het interieur riant met achterin best-in class knieruimte. Er zijn 31 kleurencombinaties mogelijk voor het exterieur en 6 ambiances voor het interieur. Het Citroën Advanced Comfort Programma tilt het comfort. Van de nieuwe C4 naar een ongekend niveau. Een echte Citroën innovatie is de wielophanging, waarmee kleine oneffenheden in het wegdek volledig worden gladgestreken. Wat voor een vliegend tapijt zorgt zonder dat de auto nadijnt bij grote oneffenheden. De nieuwe C4 wordt leverbaar met de keuze uit vier benzinemotoren uiteenlopend van 100 tot 155 pk. of de keuze uit twee dieselmotoren uiteenlopend van 110 tot 130 pk. Eventueel optioneel beschikbaar is hierbij de vernieuwde automaat. Volledig nieuw is de 100% elektrische EC4. Deze heeft een vermogen van 136 pk. Bij het instappen is de eerste indruk een gevoel van ruimte en comfort. Het horizontaal opgebouwde dashboard met zwevend instrumentenpaneel draagt hieraan bij. Op basis van het Citroën Advanced Comfort programma beschikt de nieuwe C4... Ook over een aantal innovatieve en praktische uitrustingselementen. De 16 slimme opbergmogelijkheden zijn samen goed voor 39 liter opbergruimte. Uniek is Citroën SmartPad Support. Een handige in het dashboard geïntegreerde uitklapbare houder, waarin de voorpassagier een tablet kan bevestigen. Standaard is de nieuwe C4 al rijk uitgerust. Hij is leverbaar met 20 rijhulpsystemen die het dagelijks leven... Veiliger, comfortabeler en extra ontspannen maken. Zo neemt Highway Driver Assist een deel van de taken van de bestuurder over. Zelf ervaren? Boek nu een comfortabel testdrive bij de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl en krijg een mooie tabletas.